Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie En ik heb vandaag het heel leuk pakketje binnengekregen van Bob.com. En ik ga dit samen met jullie unboxen. Dus zijn jullie benieuwd wat hierin zit, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim En laten we maar heel snel beginnen. Het pakketje komt van dit account. En ze hebben ja zo op je zo verschillende ja, bedrijven. En ze hebben dus zo hun bedrijf staan op bol.com. Dus je kan op bol.com hun spullen bestellen. En ik zal ook weer het linkje hier in de beschrijving zetten van wat ik heb besteld. Of ja, wat ik heb gekregen. Maar ik mocht zelf wel uitzoeken wat ik wilde. Dus ik ga het even open doen. Het is het open. Zo. Dit is open. En dit doosje. Oh, dat ziet er heel leuk uit. Mijn en Samen viel er net ineens uit. Echt heel raar. Dus ik wil laten zien hoe het eruit ziet. Want het ziet er heel leuk uit. Dus hoe ziet het eruit? Wacht, hè. Zo. Ik zie hier een boekje. Ah, nee. het is geen boekje. Ik zie hier nog een doosje. Wacht. Nog een doosje. En die haal ik even struid. Oké, okay, dus het komt van beautybeats.nl. En dit zit erin. Het is een hele kit. Er zitten 24 verschillende kleuren kralen in. 260 letterkralen. Twee elastiekrollen. Een draadtool En nog iets. Ik weet niet wat het is. Maar dus zo ziet de achterkant eruit. En zo zit de voorkant eruit. Er staat op Jewelry Making Kit. Dus om scheraden mee te maken. Ja. Um, yeah. Het ziet er mega mega leuk uit. Ze hebben ook een account voor een Engels account. Namelijk beautybeats.co. Dus er bestaat, beauty, well, bestaat beautybeats.co en beautybeats.nl. Maar ik ga nu nu even open doen want het ziet er zo leuk uit. Zo. Oké. Ik ga even rond uithalen. En dan even kijken hoe het open gaat. Ah, zo. Zo. Ik hoop niet dat het uitvalt. Oké. Okay. Zo ziet het langs de boven eruit. Ik zie hier dus twee elastische rollen. Met elastiek erop. Heel leuk. Dan zie ik de. Letterkraaltjes. Wow, die zijn echt heel tof. Het zijn gewoon normale letterkralen. En er zijn er echt heel veel. Oké, okay, dan heb je hier dat richting voor kort rond te rijden. Als jullie weten voor wat het dienst ik zal het er eventjes uithalen. Dus je hebt hier zo zoiets en dan hier heb je zo'n gaatje en dan kan je je koordtel zo doortoen en dan kan je dat regenen. Dat is iets makkelijker om je koord erop te krijgen of ja zoiets. Hè? Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel, want ik snap wel, wel hoe dat werkt, maar mijn uitlegskills zijn niet de beste uitlegskills. Dus ik hoop dat jullie het begrijpen. Dan, ik weet niet wat het is. Ah, dit zijn naalden! Ja, dit zijn gewoon naalden. Niet echt heel interessant. En dan zie ik hier de kralenbak. Hier zo echt mega mooi. Oké. Okay. Oh, die kleuren zijn zo mooi. Kijk. Die kleuren. Ik zal die even open doen. Ah, er zit nog plastic rond. Oh, echt zo leuk. Kijk hoe mooi die bak is. Hij staat op beautybeads. Een mijn beauty beautybeads erop. En kijk die kleuren. Echt zo mooi. En het zijn gewoon 2 mm kralen. Dus echt top. Oh my god. Die zijn zo leuk. Hier ben ik echt ontzettend blij mee. En ik ga dan nu ook even alle kralen hier in doen. Want het zijn ook allemaal zo'n zakjes. Zoals je kan zien. En... Ik wil het gewoon echt in de bak hebben. Zeg maar. Dus ik kan nu alle kraal hier in doen. En waarschijnlijk ga ik het ook een beetje anders leggen. Helemaal op kleur. Zodat dat echt zo regen, ja, regen mag kleuren, zeg maar. En dan ga ik dat nu doen. Ik heb het nu zo ingericht. En ik denk dat ik het ook zo ga laten. En dan ga ik nu alle zakjes wegdoen En dan de kraaltjes erin gieten. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ik heb alle kraaltjes ingericht zoals ik het wilde. En dan ziet dat er zo uit. En ik vind het heel mooi. Echt heel mooie kleuren. Dus hier ben ik ook echt mega mega blij mee. Die kraalbox is zo leuk. En ik hoop ook niet dat de kralen voor elkaar gaan. Maar echt zo schattig. Maar dan was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!